Als je aan de Vleugeltjesbloem woont, heb je bijna het idee alsof je in een bos woont. U kijkt uit naar een heerlijk groen park waar de kinderen lekker kunnen spelen. Rust en ruimte is hier dan ook het toverwoord. want de woningen zijn ook zeer royaal. 137 vierkante meter woonoppervlakte, degelijk gebouwd met betonvloeren en een diepe achtertuin. Bent u geïnteresseerd in deze woning? Bel ons dan nu, want deze woning staat voorlopig nog niet op Facebook, maar u kunt hem wel niet op Facebook.